De Pelgrim PK854WiTa is een witte vrijstaande gaskookplaat. De knoppen zitten bij deze kookplaat aan de voorkant, zodat u op de plaat zelf meer ruimte overhoudt voor uw pannen. In de knoppen zit ook de vonkontsteking. Bij het indrukken van de knop gaat de vlam branden. De vier branders zijn voorzien van een emaille waardoor deze makkelijk zijn schoon te maken. Alle branders zijn voorzien van thermokoppel-vlambeveiliging. Geen vlam is geen gas. De witte schaal onder de branders bestaat uit één deel, dus geen naden en dergelijke waar vuil in kan gaan zitten. De kookplaat heeft een glazen afdekplaat over de branders, waardoor er geen stof op de kookplaat komt als u deze niet gebruikt.